Extra werkinstructies Eduarte vind je hier op de intranetpagina rechts beneden. Werkinstructies Eduarte. Stel je bent loopbaanbegeleider en je wil meer weten over verzuim, gesprekken inplannen uh, of wijzigen van trajecten, dan vind je dat op deze navigatiekaarten. Je klikt wat je nodig hebt, bijvoorbeeld opvolgen verzuim, je wil graag een brief sturen, nou, en dan zie je hier precies hoe je dat doet en welke stappen je moet nemen.